In deze video vertel ik over de verschillende fasen in een online les in Microsoft Teams en dit is deel 1, de start van de les. Wanneer je een nieuwe les in Microsoft Teams wilt voorbereiden, dan zijn daar enkele algemene aandachtspunten bij. Allereerst zou een online les niet langer moeten duren dan 45 tot 60 minuten om de aandacht van de studenten goed vast te kunnen houden. Hiervoor geldt verder dat het belangrijk is om afwisseling te hebben in zowel instructie als interactie. Een hele les alleen maar informatie zenden is voor niemand goed. Wil je meer interactie in je les, dan is het verstandig om een kleinere groep online te hebben. Je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld breakout rooms om studenten in kleine groepjes of tweetallen te laten samenwerken. Het is belangrijk om vooraan de les ook je doel van de les duidelijk te maken en hier aan het eind van de les op terug te komen. Verder kun je er ook voor kiezen om de opdrachten die de studenten moeten maken buiten de les te laten maken, dus asynchroon. Maar dat betekent niet dat je er ook in de les niet op terug moet komen. Dat zorgt dat er altijd een moment is om de opdrachten in de les te bespreken. Ik zal enkele zaken laten zien die je aan het begin van de les moet regelen voordat je echt kunt beginnen. Sowieso is het verstandig om de Teams app te gebruiken en niet de online versie van Teams als je een les begint. Zet de camera aan, gebruik oortjes of een headset en gebruik een microfoon. Dit geldt ook voor je studenten. Verder kun je van tevoren checken of je de rechten voor de studenten goed hebt ingesteld. Ik zal dat nu laten zien. Ik heb in Teams in de app, heb ik geklikt op de knop Agenda. Wil ik controleren of de vergaderopties goed zijn ingesteld, dan open ik de les die ik heb gepland. In Teams en ik kies voor Bewerken. Bovenaan in de les staat de optie Vergaderopties. Wanneer ik daarop klik, wordt deze link geopend in de browser en kan ik controleren of ik bij de onderste optie heb ingesteld dat alleen ik kan presenteren. Staat hier nu iets anders, Verander dit dan in alleen ik en klik op opslaan. Zo weet je zeker dat je studenten elkaars microfoon niet aan en uit kunnen zetten of onbedoeld hun scherm gaan delen. Het derde wat hier op de dia te vinden is, is dat je de presentieregistratie kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld daar de handopsteken functie voor gebruiken om studenten te laten aangeven dat ze er zijn, zodat je ze ook meteen actief bij de les betrekt. Je kunt de presentieregistratie ook achteraf in het team downloaden via de knop deelnemers. Ook dat zal ik nu laten zien. Ik zit nu in een Teams overleg en ik heb hierbovenaan de verschillende knoppen die ik nodig heb bij mijn les. De eerste knop is deelnemers. Als ik daarop heb geklikt, dan krijg ik hier aan de rechterkant de deelnemers te zien. En ik kan hier bij de drie stippeltjes, kan ik het aanwezigheidslijst downloaden. Ik kan hier ook live zien wie er op dit moment aan de lessen deelnemen, maar ik kan dit ook hier downloaden. Verder kun je ook bij dit vinkje, machtigingen beheren, de vergaderopties live bekijken. Dus als je eenmaal de les hebt gestart... Dan hoef je niet per se de agenda te gebruiken, dat kun je dus ook in de les zelf nog terugvinden via deze optie. Als laatste punt wil ik nog noemen dat je studenten ook je de camera aan kunt laten zetten aan het begin van de les, zodat je in ieder geval iedereen even kunt zien, maar het is ook heel belangrijk dat ze elkaar zien. Je kunt de les ook iets eerder starten, zodat ze voor de les ook uh, met elkaar even het gesprek aan kunnen gaan, want het is in deze tijd des te belangrijker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 de blog Office 365 in het MBO en het TPEC-model. De links vind je bij de beschrijving onder deze video.